De resultaten van de toepassing van het NSP-product Hoe NSP-producten werden gebruikt voor kinderen? Kind, 9 jaar oud. Wat is er gebeurd? Ik had een virale infectie, griep met longontsteking, oorontsteking. Er waren drie antibiotica-kuren. Hij was vaak verkouden. Verstoort de maag. De eeklust wordt verminderd. Werd afgeleid op school. De aandacht is niet geconcentreerd. In de ochtend ziet hij er moe en bleek uit. Moeite met slapen Ja slapeloosheid s'nachts, erg moeilijk om s ochtends op te staan. De prestaties worden drastisch verminderd. De schoolpsycholoog zag tekenen die lijken op het hyperactiviteitssyndroom. Ze zei, verander dringend het dieet en neem contact op met de specialisten. Werd getest op hypothyre. Hypothyre is niet bevestigd. Asteenitrat op na een ernstige griep met complicaties. De endocrinoloog adviseerde zink, selenium, jodium en magnesium. Jodium, overdag, magnesium, voor het avondeten. Hoe kan ik een leerling helpen om minder verkouden te worden, makkelijker te onthouden en oplettend te zijn? Defensie onderhoud. Ingrediënten, zink, selenium, vitamine A, C, E, planten die de immuniteit ondersteunen. Siberische ginseng. Een lange traditie in het geven van vitaliteit en het tegengaan van vermoeidheid. Natuurlijk, immuunondersteuning. Kurkuma. Ondersteunt zowel het immuunsysteem als de lever en helpt bij het goed functioneren van de longen en de bovenste luchtwegen. Stelen van medicinale asperges, acaïbesenconcentraat, plantaardige uiterpen, broccolibloemen, plantaardig koolblad. Gelakt tondelfruitextract, Chinees lariksfruit. Kelp. Het hoofdbestanddeel is bruine algen, een rijke bron van jodium, sporenelementen, algimaten, Jodium. Waarom is het zo belangrijk voor de hersenen? De Wereldgezondheidsorganisatie rapporteert over jodium. Jodiumtekort is de belangrijkste oorzaak van hersenschade in de kindertijd. Dit leidt tot een verminderde cognitieve en motorische ontwikkeling. Wat de schoolprestaties van het kind beïnvloedt. Op volwassen leeftijd heeft dit invloed op de productiviteit en het vermogen om werk te vinden. Mensen met jodiumtekort kunnen 15 punten verliezen en bijna 50 miljoen mensen lijden aan een zekere mate van hersenschade die verband houdt met jodiumtekort. Zit er voldoende jodium in voedsel? Kinderen houden zelden van voedsel dat veel jodium bevat. De eenvoudigste oplossing, kelp. Magnesium. Belangrijkste ingrediënten. Magnesium, appelzuur. Wat kunnen zij aan de gezondheid van het kind geven? Veel dingen. Energie, gezonde slaap, kalmte, aandacht. We hebben ook super omega 3 toegevoegd. Wetenschappers over de hele wereld proberen te begrijpen hoe de hyperactiviteit en aandachtstekorten van kinderen kunnen worden gecorrigeerd. Onder de effectieve tips zijn er ook deze: verander uw dieet. Er suiker, melk, vast uit het dieet. Wat is er mis met melk? Niks. Als de melk niet biologisch is, betekent dit dat antibiotica en andere ongewenste stoffen kunnen binnendringen. Overmatige toxische belasting en allergie helpen de kinderharsenen niet goed te werken. Wat is er mis met suiker en suikerhoudende dranken? Het tartrazine-schandaal is bekend. Het is een kleurstof die wordt toegevoegd aan babysap en ander bereid voedsel. Tartrazine versterkt het verlies van zink en andere belangrijke stoffen voor de hersenen. Synthetische voedselkleuren veroorzaken veel vaker allergische reacties dan natuurlijke. De Amerikaanse Food and Drug Administration ontdekte dat ongeveer 100.000 mensen overgevoelig zijn voor tartrazine. Het gebruik van deze stof in medicijnen werd aanbevolen om te verbieden en in voedingsmiddelen sterk te beperken. Link naar geciteerd artikel. Risico's en bijwerkingen geassocieerd met gebruik omvatten hyperactiviteit, rhinitis, visuele stoornissen en kunnen kankerverwekkend, mutageen en teratogeen zijn. Het is een factor bij prikkelbaarheid en slaapstoornissen bij kinderen. Link naar geciteerd artikel. Na een nieuwe studie uitgevoerd in september 2007 aan de Universiteit van Southampton naar de effecten van bepaalde kleurstoffen op het gedrag van kinderen, heeft het Europees Parlement besloten dat elk voedsel dat een van deze stoffen E102, E104, E110, E122 of E124 bevat als volgt moet worden geëtiketteerd, kan verminderde aandacht en gedrag bij kinderen veroorzaken. In verband met benzovaten E-210, E-215. Tartrazine wordt verondersteld betrokken te zijn bij een groot percentage van de gevallen van aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit. E-102 wordt in Europa gebruikt als kleurstof voor levensmiddelen. Maar terug naar melk. Er is een aanbeveling om het uit het dieet te verwijderen. Wat krijg je ervoor terug? Calcium. En zeker magnesium. Hoe was de ontvangst van NSP-producten precies georganiseerd? ochtends, voor het ontbijt, direct na chlorofiel, elk 1, super omega 3, lecithine, kelp, magnesium, pro B11, super complex. Beschermende formule 1 capsule met een snake voor de lunch. Calcium 1 tablet, super omega 3 1 capsule voor de lunch. Calcium 1 tablet, magnesium 1 capsule. Lecitine 1 capsule voor het avondeten. Elk product 1 capsule per dosis. Het aantal ontvangsten is afhankelijk van de compatibiliteit van de producten. Totaal per dag wordt verkregen. Chlorofyl een theelepel op een lege maag. Superomega-3, 2 capsules per dag. Lecitine 2 capsules per dag. Kelp. Begon met één capsule voor het ontbijt en voegde daarna nog een capsule toe, 2 voor het ontbijt. Magnesium, 2 capsules per dag. ProBio 11, 1 capsule per dag. Supercomplex, 1 tablet per dag. Beschermende formule, 1 capsule per dag. Calcium, 2 tabletten per dag. Haat elk productpakket mee. Chlorofyl, een theelepel op een lege maag. Een theelepel is 5 ml. In een verpakking minus 475 ml. Super Omega 3, 2 capsules per dag. De verpakking bevat 60 capsules, voor 1 maand. Lecithine, 2 capsules per dag. De verpakking bevat 170 capsules, voor 85 dagen. Kelp, begon met 1 capsule voor het ontbijt en voegde daarna nog een capsule toe, 2 voor het ontbijt. De verpakking bevat 100 capsules voor 50 dagen. Magnesium, 2 capsules per dag. De verpakking bevat 90 capsules, voor 45 dagen. ProBio 11, 1 capsule per dag. De verpakking bevat 90 capsules, voor 3 maanden, supercomplex, 1 tablet per dag. De verpakking bevat 60 tabletten, voor 2 maanden. Beschermende formule, 1 capsule per dag. De verpakking bevat 120 capsules, voor 4 maanden. Calcium, 2 tabletten per dag. De verpakking bevat 150 tabletten. De verpakking gaat 75 dagen mee. Wat is er nog meer toegevoegd? Periodijk, perfecte ijes, 60 capsules, in plaats van het supercomplex. Dit was nodig toen de werkdruk toenam. Hop en Valeriaan met Passiebloem. 100 capsules, twee capsules voor het avondeten, een week drinken en een week pauze nemen. Ongeveer twee maanden toegepast, daarna werd de slaap normaal en zonder hop en valeriaan met passiebloem. Wat er is gebeurd? Bijna al. We hebben de volgende doelen bereikt, minder verkoudheden, makkelijker te onthouden, geconcentreerd en oplettend. Ik was meerdere keren per jaar verkouden, het was niet moeilijk. Ik herstelde snel. Waarom bijna alles? Omdat het kind aan het einde van het schooljaar werd geselecteerd voor het basketbalteam van de school. Hij bracht de hele zomer door in het gezelschap van atleten. Getraind, druk. Niet ziek geworden. Toen de school begon, opnieuw moe, overbelast, maar zonder tekenen van naast Ze voert het schoolprogramma vrij goed uit, om fysieke inspanning te overwinnen werden Neverflex en coenzym Q10 toegevoegd. De moeder van het kind bedankt de NSP. Voor een mooi product en voor de gezondheid van het kind.